Tell me that is my birthday Tell me that is my Later Hey jongens, vandaag is mijn verjaardag. Ik word 26 jaar. Ik dacht dat het een goed moment om jullie even allemaal te bedanken voor de afgelopen tijd dat jullie duimpjes omhoog geven, dat jullie comments plaatsen, dat jullie je abonneren op mijn kanaal, want dat, is, dat werkt zo motiverend en dat vind ik zo leuk. Ik haal daar gewoon heel veel energie uit en het motiveert me alleen maar meer om nieuwe video's te maken. Nou, vandaag ben ik jarig, dus ik wilde heel graag ook iets voor jullie terugdoen. En om jullie te bedanken, wil ik graag een winactie organiseren. En wat je kunt winnen is deze doos en hij is helemaal gevuld met hele fijne producten, producten die ik heb gereviewd, die ik elke dag gebruik en waarvan ik denk dat jullie er ook heel veel plezier van zullen hebben. En wat je kunt doen om deze doos te winnen is plaats een originele vraag onder deze video. Doe een verzoek voor een video of iets wat je heel erg graag wilt weten. Bedenk iets creatiefs. En wie weet kies ik jouw vraag uit. Ik maak de winnaar bekend over een week. En degene met de origineelste vraag, daarvan ga ik een video maken of misschien doe ik een Q&A video waarin ik al jullie vragen beantwoord. Maar bedenk in ieder geval iets leuks waar ik meer mee verder kan voor mijn kanaal. En wie weet, wie jij deze doos wel. <laughs> dus nogmaals, ja, heel erg bedankt dat jullie ook kritisch blijven en commentaren plaatsen. Vind ik namelijk nou heel erg leuk en daar leer ik alleen maar van om nog betere video's te maken. Um, ik zou zeggen voor nu een hele fijne dag gewenst. Ik ga er ook een mooie dag van maken en tot over een week want dan maak ik de winnaar bekend. Doeg!